Heb je moeite met oogschaduw aanbrengen, dan moet je misschien de goede penselen gebruiken. Youngblood's Crease Brush is speciaal ervoor om oogschaduw in de arcadeboog aan te brengen. Ik heb het al bij dit oog aangebracht en daarvoor heb ik Youngblood's Individual Eyeshadow gebruikt in het kleurtje Zen. Als eerste doe je een beetje van de oogschaduw op het kwastje. En dan kijk je recht vooruit. Ik pak even een spiegeltje erbij. En zet je in de arcadeboog de kleur aan. Tot in het hoekje. Je trekt hem niet helemaal door. Met een open arcadeboog krijg je een heel mooi effect. Wel zet je hem hier in het hoekje van je oog ietsjes dikker aan. En het is altijd mooi om goed te vervagen. Zo heb je snel en makkelijk een mooie oogschaduwlook. look.